Een Nederlandse werkgever wil de arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbinden. De werknemer woont niet in Nederland, maar in een andere EU-lidstaat. Is de Nederlandse rechter dan bevoegd om over het ontbindingsverzoek te oordelen? De Hoge Raad heeft op 11 maart 2022 een uitspraak gewezen over deze kwestie. De feiten in deze zaak zijn als volgt. De werknemer is twee jaar ziek. De werkgever doet vervolgens een ontslagaanvraag bij het UEV. Het UEV vraagt om een actueel oordeel van de bedrijfsarts. Maar dat kan de werkgever niet overleggen omdat de werknemer weigert bij de bedrijfsarts te verschijnen. Dit is reden voor de werkgever om de kantonrechten om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. De kantonrechter spreekt de gevraagde ontbinding uit, waarna de werknemer in hoger beroep gaat. Het Hof stelt zichzelf eerst, Amtshalve, de vraag of het bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen. De werknemer woont immers niet in Nederland, maar in Spanje. Hoe zit dat dan? De vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft in een zaak als deze, moet worden beantwoord aan de hand van de herschikte EEX-verordening. Ook wel de verordening Brussel 1 bis genoemd. Deze Europese verordening strekt tot bescherming van de zwakkere partij. In dit geval de werknemer. De verordening neemt als uitgangspunt dat de werkgever zich alleen kan wenden tot de rechter in de lidstaat waar de werknemer woonachtig is. Dat betekent in dit geval dat de Nederlandse rechter in beginsel niet bevoegd is om van het verzoek van de werkgever kennis te nemen. De verordening geeft hierop echter twee uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft het geval dat partijen expliciet hebben gekozen voor de Nederlandse rechter. Dit wordt ook wel de expliciete forumkeuze genoemd. De tweede uitzondering betreft het geval dat de werknemer impliciet heeft gekozen voor de Nederlandse rechter door voor die rechter te verschijnen en de bevoegdheid van die rechter dan niet te betwisten. Maar voordat een rechter bevoegdheid op deze tweede grond mag aannemen, dient hij zich ervan te vergewissen dat de werknemer op de hoogte is gebracht van zijn recht om de bevoegdheid van het gerecht wel te betwisten en van de gevolgen van wel of niet verschijnen voor dit gerecht. En ook dat is een uitvloeisel van de eerder genoemde beschermingsgedachte van de verordening. Keer ik terug naar deze zaak. De werknemer is in hoger beroep verschenen en heeft de bevoegdheid van het hof niet betwist. Het hof heeft daarom op de hiervoor besproken tweede grond bevoegdheid aangenomen. Het hof heeft geoordeeld dat er voldoende aanklopingspunten in dit dossier zijn om aan te nemen dat de werknemer op de hoogte is gebracht van zijn recht om de bevoegdheid van het hof wel te betwisten en wat de gevolgen van wel of niet verschijnen zijn. Maar dat oordeel gaat in cassatie onderuit. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de beschikking van het hof niet op welke aanknopingspunten het hof exact het oog heeft gehad. Het oordeel van het hof is op dit punt dan ook niet voldoende gemotiveerd. En een ander hof zal hier opnieuw naar moeten kijken.